Hi. binnenkort ga ik samen met Lex Mulder yay! de nieuwe specialisatiemodule coachen met dramatechnieken geven. Nou, je hoort het al aan mij, ik ben daar heel erg enthousiast over, want bij deze methodiek ga je niet praten met je cliënt over de situatie, maar ga je hem uitspelen. En dat zet jouw cliënt echt in de beleving. Iets wat dus juist heel goed werkt bij hoogbegaafden, die doorgaans toch in hun hoofd zitten, fantastisch kunnen analyseren en ook dingen verbaal goed onder woorden kunnen brengen. Maar als faalkuil dus ook hebben, dat ze niet altijd in de praktijk dingen veranderd krijgen. Nou, Door in spel te stappen en, en de beleving echt aan te gaan, geef je ruimte om te experimenteren, om uit te proberen, maar ook om bewust te worden, wat doe ik nu eigenlijk in het echt... En dat bewust worden doe je soms ook door even uit het spel te stappen... en samen met je cliënt te kijken naar wat zich heeft afgespeeld in het spel. Nou, superleuke methodiek, heel luchtig, heel speels, vaak ook wel een uh, beetje humoristisch. Dus als jij daarvan houdt, net als ik, dan zou ik zeggen, uh, meld je aan. En het is natuurlijk extra leuk dat deze module samen met Lex Mulder is... want Lex is natuurlijk een enorm ervaren persoon, een heel bekend persoon op uh, het gebied van coachingstrainingen geven. Hij heeft natuurlijk ook meerdere boeken geschreven. Bijvoorbeeld trainen zonder zaaltjesleed, spelcoaching, oefeningen boek voor groepen, de hei op. Uh, dus ja, ik ben heel dankbaar dat ik dit samen met hem kan doen. Ik hoop dat je net zo enthousiast bent geworden als ik. En dat je je aanmeldt en dan zien we je hopelijk daar.